Oh nee, alweer een makelaar. Denkt u dat wanneer een makelaar u contacteert? Wellicht wel. En dat is nu exact de reden waarom wij vanuit de marketingwereld ook met vastgoed begonnen zijn. Omdat we geloven dat het sterker en beter kan. We hebben het oude verkooptijdperk definitief achter ons gelaten. Bij Casper en Kent zetten we maximaal in op de digitale leefwereld van vandaag. Schiet ons dus niet meteen af en nodig ons gerust eens dus uit voor een vrijblijvend gesprek. Want we werken volgens principes die u wellicht niet verwacht. Op een eigentijdse flexibele manier waarbij u als eigenaar de vrijheid behoudt om ook nog zelf te verkopen. Als u uiteindelijk zelf een koper vindt, hoeft u ons zelfs niks te betalen. Maar zelfs met die manier van werken slagen we er toch in om de meeste eigendommen te verkopen. Omdat we nu eenmaal veel marketingpower inzetten. En dat is nodig, want tegenwoordig is er van alles een overaanbod, ook van vastgoed. Eén simpel zoekertje volstaat niet meer en zakt al snel weg in de massa. Daarom is er een sterke marketingmachine nodig en maakt Kasper en Kent gebruik van alle mogelijke marketingkanalen en methodes die je maar kan bedenken. Met onze ver doorgedreven marketing zijn we een soort marketingbureau voor de verkoop van uw woning. Maar tegelijk hebben we als erkend vastgoedmakelaar ook alle kennis in huis om uw vastgoedtransactie perfect te begeleiden. Uw vastgoedmakelaar en marketeer tegelijk dus, die u een sterke toegevoegde waarde kan bieden, op een flexibele en niet-exclusieve basis en dit alles aan een vlijmscherpe commissie, enkel te betalen in geval van resultaat. Toch niet overtuigd van onze aanpak? Dan mag u ons nu gerust afschieten. Of contacteer ons liever voor een vrijblijvende babbel.